Wil jij de kwaliteit van het taalleesonderwijs op jouw school verhogen en je leerlingen helpen de beste resultaten te halen? Kijk dan eens naar onze opleiding taalleespecialist. Mijn naam is Dea Sombroek en ik ben taalleesspecialist bij de Rolfgroep. Naast de verschillende taaldomeinen gaan we in de opleiding aan de slag met onderwerpen zoals visie en veranderprocessen. Je leert hoe je de kwaliteit van het taalleesonderwijs op jouw school kunt onderzoeken en verbeteren. Ook het coachen en begeleiden van collega's komt aan bod. Dus ga voor die kwalitatieve boost van het taalleesonderwijs op jouw school en meld je aan voor de opleiding Specialist.